Wanneer je de deur opent van Herboristerie Kruidotheek, ontdek je een oase van rust en een zee van geuren die je in de stemming brengen om rustig rond te snuffelen. De Kruidotheek is een herboristerie of kruidenwinkel voor al wie zijn gezondheid bewust op een natuurlijke manier verzorgt. Bij ons vind je zowel Kruiden die gebruikt worden in de fytotherapie, en voedingssupplementen, als specerijen en natuurlijke verzorgingsproducten. De natuurlijke verzorgingsproducten hebben ook een label en zijn niet getest op dieren. Wil je graag je gezondheid op een natuurlijke manier verzorgen, dan ben je hier aan het juiste adres. Waar we ook fier op zijn, is ons ruim assortiment aan biologische thees, waarvoor we zelf biogecertificeerd zijn. Voor al onze producten is kwaliteit een must en liefst bio. Meer info vind je op ww.kraaidothek.be